Goedemorgen, het is weer een, uh, wederom een prachtige dag, al is het niet altijd mooi weer geweest, maar uh, vandaag kunnen we heerlijk weer genieten van het zonnetje, dus er zullen weer een hoop mensen lekker naar het strand gaan. En toevallig uh, sta ik ook eigenlijk vlakbij het strand, want uh, ik mag weer een heel leuk huis gaan verkopen. En het leuke van deze woning is, is vooral de plek, want als je daar naartoe kijkt, dan zit je echt op, nou ik denk twee, drie minuutjes van het strand. Uh, dus ben je nou een fan van suppen of lekker van kaiten en je zegt jongens ja ik wil eigenlijk zo snel mogelijk na het werk de wind steekt op, ik wil gelijk naar het strand. Ja dichterbij kom je eigenlijk niet te wonen. Het is een, uh, een hartstikke leuke 200 kap -woning. Nummer 38, de linker van de twee. En uh, het prettige van dit huis is ook dat het een hele grote garage aan de zijkant heeft. En een parkeerplaats, dat is niet, uh, geen overbodige luxe uh, hier in Noordwijk. Maar het is een hele diepe garage. Dus nogmaals, ook de suppers en de kaiters die kunnen allemaal lekker hun uh, spullen kwijt. Of, nou, zoals deze meneer een motor heeft, uh, ja, je kan altijd gewoon lekker uh, hier je, je gang gaan. Nou, het is een, uh, een lekkere ligging. Uh, nogmaals, echt, uh, echt op Noordwijk Zee kan dus ook wat drukker zijn. Maar het is een, een straatje met uh, één richtingsverkeer. Dus ja, je zit eigenlijk relatief uh, toch wel rustig. En ik zou je ook graag even binnen wat laten uh, willen laten zien alvast van de woning. Om hem helemaal te zien moeten we elkaar uiteraard even een afspraak maken, maar uh, we gaan in ieder geval alvast even hier beneden kijken. Je hebt een lekker entree met uh, een toilet en de trap naar de eerste etage en hier uh, een hele lekkere woonkamer. Lekker ruim en uh, vooral heel licht. Je hebt uh, veel raampartijen, mooie eikenhouten vloer. Uh, de raampartijen lopen lekker laag door, dus uh, wat ik al zei erg veel licht, alles dubbel glas. En hier om het hoekje zit uh, een moderne ja, witte keuken. Uiteraard uh, is dat altijd ieder zijn eigen smaak, maar ik denk dat uh, ja, deze toch echt wel lekker neutraal is en past bij de woning. En mooie openslaande deuren naar de tuin. En die tuin, daar wil ik uh, ook wel graag wat over zeggen, want wat ik al zei, je zit uh, op noord Zee natuurlijk zeker in de zomer toch wat drukker. Maar en door het eenrichtingsverkeer uh, van de straat, maar ook uh, hier uh, achter in de tuin, is het toch allemaal uh, ja, gewoon lekker rustig. Het, de, de, het huis dient als, uh, als kluisbuffer en uh, ja, dat maakt het toch gewoon goed toeven, Goed op de zon, hij draait uh, zo om, dus je hebt ook lekker in de avond de zon. En ook aan deze kant is de garage toegankelijk. Dus... Uh, nou, op de eerste etage zijn drie slaapkamers en een badkamer. En op de tweede etage nog een, een ruime kamer met, uh, nou, u ziet het misschien hier, een hele grote dakkenpaal aan de achterkant. Dus uh, ruimte zat. Dus echt een, echt een leuke woning met vooral een hele mooie ligging uh, heel dicht bij zee. Zegt u nou van, nou ik, uh, ik wil dat toch eens met eigen ogen zien, dan uh, ja, heet ik u van harte welkom. Maak een afspraak, stuur een mailtje of uh, bel me of uh, stuur een appje, geen enkel probleem. Ik leid u graag door rond in de woning en dan gaan we eens even kijken of het misschien wat voor u is. Tot ziens.